Hoi, ik ben Eva. Je bent nu klant van Voice. Gefeliciteerd! Wij gaan nu zo snel mogelijk aan de slag om jouw bedrijf geweldig bereikbaar te maken. Jouw persoonlijke adviseur gaat nu zo snel mogelijk Freedom voor je instellen. Freedom, dat is de naam van ons online telefonieplatform. Daar kan je ook altijd zelf dingen gaan aanpassen als je dat wil. Hier gaan wij ook een nieuw telefoonnummer voor jullie uitkiezen. Of hebben jullie al een nummer? Dan zorgen wij ervoor dat dat naar Freedom wordt overgezet. We gaan trouwens ook aan de slag met jullie toestellen. Die worden helemaal door Voice geconfigureerd en die worden volledig gebruiksklaar bij jullie geleverd. Het enige wat je nog moet doen, is deze aansluiten op je internetnetwerk. Als we daarmee klaar zijn, sturen we jullie de inloggegevens waarmee je zelf kan inloggen op de online telefooncentrale. Dan kan je eens controleren of alles naar wens is en natuurlijk mag je ons altijd bellen om er samen even naar te kijken. Wij staan namelijk altijd voor je klaar om je daarmee te helpen. Welkom bij Voice.